we pakken de draad weer op met Doorkas op de koffie, want we gaan handwerken. Nou, dat is aan mij wel besteed. Kijk of Yvonne er is. Verkeerde ingang, goedemorgen. Jij bent Yvonne? Ik ben Yvonne. Nou, dan hebben we gelijk de goede te pakken. Wat gaan we doen vandaag? Je bent hier voor het handwerk atelier, dus ik ja. wil je graag wat laten zien wat de dames en heren in het land allemaal maken voor Dorcas. Dus er zijn heel veel mensen die van vroeger uit eigenlijk breiden voor bijvoorbeeld de Oostbloklanden, de dekens en kleertjes en dergelijke. En toen we daarmee gestopt zijn, ja, we vonden de vrijwilligers stuk kostbaar om daar niks anders voor te bedenken. Toen is het handwerkatelier opgericht. En iedereen die hier werkt, die heeft zo zijn eigen specialiteit? Um, Geke haakt heel veel voor ons ja. en uh, Anita moet je echt even aan de andere kant uh, gaan bekijken ja. want uh, die heeft een heel leuk muizenhuis Zonde. gemaakt. Muizenhuis. Muizen naaien voor het goede doel. Ja. Nou ja, ja. Oh, Haken. Haken, Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ik... <laughs> je kan uh, Jacqueline uh, even gaan helpen met het maken van hoesjes. Leuk dat je mee had. Ja dat, uh, okay. dat valt nog te bezien natuurlijk. Tuurlijk, dat komt helemaal goed. Zoiets. Ja, wat, wat is dit? Wat, wat, wat is dit? Nou, het goed. <laughs> Leuk dat je het vraagt. Waar ja. doe je, je papieren zak op te zien. En Anita, kun jij eens vertellen waarom je hier, hier werkt? Ja, ik haalde heel veel voldoening uit. Ik heb me opgegeven voor twee dagen in de week. En, uh, en ik heb laatst ook gedacht van zou ik het ook doen bij een gewone kringloopwinkel? Commercieel. Toen dacht ik nee, volgens mij niet. Dit is, hier zit zo'n mooie gedachte achter dat ik het gewoon heel fijn vind om te doen. Ja. Nou, volgende. Nou, Hoeveel knopen zitten er in een gemiddelde muis? Nou, een paar honderd misschien. Oh. Die hou je zo vast? Ja. Dan doe je die erin. Ja. Ik ben nu de draad al kwijt. Kijk nog eens. Doen. Hier ligt de draad. Ja. Die was je toch kwijt of niet? Die was ik kwijt, ja. Van voor naar achter. Nee? Dat is goed ja, Geweldig. Ik kap hem mee. Nee, nee. ik heb het zo niet op. En waar hebben jullie het zo al over als je hier een hele dag zit te handwerken? Was het maar een feest dat we een hele dag konden gaan handwerken. Nee. Uh, ja, weet je, als je allemaal ook een creatieve inslag uh, hebt dan... Uh, Eén iemand ziet iets binnenkomen en ziet daar meteen iets in. En uh, laat meteen zien van kijk eens wat er binnengekomen is. Ja. En uh, daar kunnen we misschien wel dat of dat mee maken zodat we daar toch geld uit genereren voor uh, Dorkas. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Yeah.